Ja, hallo mensen, bakken bij maar op het game. We gaan verder met CanBall Space Program. En ik heb een mod gedownload die het eindelijk doet. En die voorzoomlijk is, ik weet niet. Maar uh, blijkbaar, ik heb de... Fake versie. Nee, ik heb de de gratis, gratis versie. Uh, gratis gedownload versie. Dus ik heb CanBall Space Program V 0.13.3 Ja, dus blijkbaar zijn er heel weinig mods voor. Er zijn er wel mods voor, maar die krijg je moeilijk te downloaden. Maar in ieder geval, ik heb een dodelijke en je ik heb wel twee nieuwe koppigs dan klokpet of zoiets en dit is één. ik heb een klapmespul gekregen kijk dit komt al het begint vanaf hier die dit oranje ding heb ik dit En wat de fuck is dit? Blijkbaar dit ik heb dit gekregen die en die en die en die oranje ik heb die die die die die die die die die die die die um, Deze parachute, dit ding, um, deze heb ik gekregen, die heb ik ook gekregen. Die had ik van de versie En dit. Uh, ja. Dus we gaan vandaag dodelijk iets maken. Wat? Een raket. Oh, nee, serieus, we gaan een raket maken. Uh, we gaan een dodelijke raket maken. Dus wat gaan we doen? Ik heb er geen totaal enig idee. Wat de hel is dit? Uh, in ieder geval. Dit is Dan.. Weet je wat? Deze kop doen we helemaal zo. Scroll als gek, scrol als een gek, scroll als een gek. Oké, per. Wat de hel is dit? Ik heb geen idee wat allemaal dingen zijn. Er zit hier een ladder op? Hier een ladder op. Oké, okay. zal Doe wel. Doen we dit. Blap. Uh, wow, wacht. Trouwens, wacht, wat de hel is dit? Deel even het houden zo. I don't give a damn shit. Oké, mooi. Mmm, wat nou? Wat is dit? Oké, dat kan weer mooi. Dan moeten we een decoupler hebben. Een decoupler. Zo over de achtergrond glad sorry mensen, maar wordt gestapt echt. Wordt bijna ook wordt gewoon elke dag ons onze stof zegt. Logisch. Die hij maar... Wacht. Well, wacht. Maar well, wat de hel doe ik nou, Tom? Wij moeten deze hebben. Afkrust. Kan god van de... PERFECT Ik weet niet of het hoort, maar PERFECT Zal wel Ehm uh. uh. Nee Wat is dit? Oh s*** Oh shit. Weet je wat dat is? Nee, ik ook niet. Oh, wat de hel, man, oh, ben de weg. Gewicht. God denk it. Um, mooi. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Die moeten natuurlijk ook op de moeten in de landen op de maan. Wat doe ik nou? 3. Perfect. Oké. Okay, um, wat nu? Al die onderdelen wordt niet zoals ze is. Deze doen we onder wacht, die kapler. Die kapler. Wat is de die kapler? Daar is die kapler. Nee. Oké. Okay. Dat is de Hoop die kappeler. Dat was hem dus. Het wel. Dat was dus goed dat ik die kapper zit. Ja. Dat doet goed zo. Um, Wat de hel. Wat is er nou weer? Oh wel. Dat ziet er cool uit. Oh, is het natuurlijk een beetje dom. Um ook nog handig dat dit ding erop zit. Oké, okay. wat nu? Um, ik heb geen idee wat alle is. Dat. Nee, dat is goed, wacht. Dang is het. Stop, is die kapper. Ik vind dat ik die kappers Normaal vrij. van die losmaak dingetjes. Normaal vrij ik die nooit. En dan vergeet ik spin ze allemaal. Mooi zo. Ga erop. Kom op baby, ik ga erop. Jammer. Wat de hel is de? Wat de Ehm Was de. Zo wel. Kunt is is jullie soort? Oké, laten we de ding eens gaan testen. Wat is jullie jullie ding? jullie oh, nee grapje. jullie jullie jullie jullie ding. jullie jullie Denk het? jullie jullie jullie jullie jullie jullie jullie jullie jullie jullie Wow. Blaster! ver Wat de hel. Relaunch. launch. Waarom doet het ding het niet? Apart and fly. Wat gaat niet iets niet goed? Speercentrum. Wat doet dat ding nou weer moeilijk? Oh, wacht! Grapje. Deze dingen worden natuurlijk onderstom. Hapje. Go lounge. Drie. Twee. Één. FULL POWER plaster. Oké, okay, dit ding is epic En hij overheat nu al Nee! Nee! Nee! Nee! Ja toch wel! Snel, snel, snel, snel! snel. Doe het! Koop parachute uit! Ga uit! Wat een crapping ding! Een je de sax en fly. Whatever, oké. Okay. Plop, we gaan een nieuwe maken. Deze sax. We gaan deze gebruiken. Wat de helft zijn allemaal uh, Japans Boeit, geen reet Oh wart. wacht, wart, wart, wart. wacht, wacht, wacht. waarom moet ik dan hebben? De neus natuurlijk. Zit er ook een parachute in? Even kijken naar. Nee, oké, okay, pech. And fly. Yes. Nu it after. Yep. Ik wil duel pasje, dat is awesome. Maar dat is dual passion. Daar dus. is dual. Heb het. Kom op, gaat dat op. Oh, oké, okay, dat moet je dan echt geen idee dan. Ik weet niet wat het is, het ziet er heel uit, oké. Okay. <laughs> um, D-d-d-d-d-d-d. De, de, de, de, de, de, de, de. Wacht. Nee, dit sucks. Wat is dit? Hoe dat erop? Probably. Wacht, wanneer is de shuttle in elkaar zitten? De shuttle. Shuttle. Nee. Nee, nee, dit ziet er grappig uit en past erin. de hel? Ga weg? Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht! Die kapper Nee, ik wil de coole kapper hebben. Dat is geen diepkappeler. God dang it! Dat is de... beauty kapper Awesome!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 ik wil gewoon een grote asma maar dat moeilijk aan het zijn. Als de... Kijk, dat bedoel ik nou. Dat waarschijnlijk de leukste raket ooit, maar weer boeit het. Helemaal niemand. Perfect. Wat nou? Nee, dat is armzalig, als zielig. Wat de hel is dit allemaal voor balkrap? Wat nou weer? Jezus, hoe moeilijk aan het zijn. dan nou er ook poot of zoiets? Wat ik eigenlijk een POD-pot? Zal allemaal wel. Waar zijn die poten? Nee. Dat lijkt me er meer op. Wat is het? Niemand weet het. Um. Wacht. Wacht. We moeten die voetjes hebben die aan de zijkant hangen, perfect. Die dus. Dat is goed. Het zal allemaal gewoon wel. Nou nog een lollig dakje op. Tuurlijk. Als het regent. Nee. Kan dat erop? Nee. Oké, okay. dan doen we de dakje er wel op. Geen idee wat het is. Boeit me ook eigenlijk, maar geen trol. Let's go kind of fly this ding in space. 3. 2. 1. Blaster! Ik moet omhoog. Plastof. Opnieuw. Pff. Drie, 2, 1, coach space. Oh, wat de hel? Zo moeilijk is er allemaal niet. Serieus. Nee. Dank je. Doe doe doe doe Nee, mooi, yay. Nee. Oh, doe doe fuck. Ja, nee. doe doe doe doe doe doe goed. Dit is wel. Poepsal vrij. Deze doen we omhoog. Dat doet hij dan wel? Yay! Deze dingen doen we nog hoger. Wacht. Uh, de, de, de, de. <laughs> nou, is dit ding net going float in space en Oh, dit is freaking window. Nee, dit uh, ding had toch echt wel een space. Serieus. Ik wil denk ik niet beurt zien. Jee! Geen op die rare Vare op de pusjes op dat ding daar zijn maar boeit niet We komen een space en go what the fuck <tries> oh, what the fucking hell serieus nieuw ik wil dat bolletje weer Nou, had we het niet moeilijk doen ook met hem helemaal zat god Nee, die kaplaar. Hoe moeilijk is het? Ik zie jullie gewoon binnen vijf minuten zo'n ding maken. En die schiet zeven keer op de aarde heen. En dan komt hij weer verder zo hard terug. En ik kan niet eens een fucking raket. En ik kan niet eens een ding maken dat de lucht in gaat. Dus nee, nee. Oké, okay, waar de blauw die zit dat dingetje met dit daar duim. Dit dat dingetje mooi zo. Ga je eronder? Dankjewel. Bitch. doet doot, Duur te duur gaat onder. Dan ben ik in mijn bloody als altijd dus Daarom ga ik ook een leuke raket maken. Geniaal, gewoon dik dikke space shuttle dingen eronder. Dan zou ik het op zich best wel waarderen als die eronder zitten. Tijd maar dan, zo moeilijk. serieus fucking heen. Doe het toch zo gewoon zo. Yes, is it good? Okay, it's good for me. We're gonna fly this fucking thing in space. Go to space! Later, suckers! Dang it. Nog één poging. Tot succes. Anders word ik heel boos. This sucks! Waarom doen die al die dingen met mij? Me? Dit bolletje doen we. Ja, we willen jou. Ja, yep. prachtig. boeit me maar een. Freaking dol. Weet je wat? Het is, het is gewoon goed zo, ja. Het is gewoon goed. Wauw, goed. Wauw, wat wel. Het ziet er best wel vet uit. Awesome. Mm -hmm. <laughs> Dat is fucking vet. Serieus. Wacht, damn het. Zat er nou dat ene fucking ding op of niet? Kijk, toch nog even kijken. Vertel dat, vergeten ik oh, ik. Nee, grapje. Nou, ik wil dat ding weer om. Dat is awesome. Oh. Perfect. Nou, nog een. Ik heb een ding. Dit ding, dat moet dat. God dang it. Wat is wel zo moeilijk. Nee. Godverdomme. Nee. God damn it! Waar fuck is hij om de kant zijn? Yay! Nee, er is nog een full ding daar onder. Dit dingetje. Dan maar. Godverdomme. Oh, die lukken, die kappers. Weg. Weg. En weg. weg. Ik ben weg. Godverdomme. Weet je wat, K jullie, niet jullie, jullie niet, jullie zijn assen, ik bedoel dat ding. Rustig, rustig, rustig, We doen deze domme dingen nog, nee. de dat helpt me geen Ene palzak. Nee, Oh OMG, waarom doet dat ding niet wat ik wil, Ja. Frick dat ding. Frick it. Fricking balk heb. Wacht. Nog one more thing En we gaan Kingfly toe space. Helja. Yeah. Deze dingen doen we eronder planten. Nee. De oh, sucks. En.. Deze ding moet onderplanten. Ja. En dan doen we nog zo'n dom dingetje erbovenop. En wie kan er fucking space. 3, 2, 1, blaster. Ja, vliegt. Zoals doet het niet goed. Ah. Och, Oh Oh, crap. Open. Dat ging totaal niet als het was. Eén mijn is klaar. Dat ging totaal niet zoals het eigenlijk hoorde te gaan. Maar toch hebben we het overleefd. En ze zijn alle, alle drie hartelijk blij. Vergeet niet abonneren. Audio.